Masha, kijk eens Masha. Oh Masha, hey Masha, hey. Sintje, oh Sintje, je hebt een stuk wortel, Nee, loop van je. Hey Masha, je ogen zijn altijd schoon. Alleen vliegen zijn een beetje vies. Hey, hey. Hey.